Carla! <laughs> We zijn vandaag bij Carla. Carla woont nog thuis bij haar ouders. En ik ben benieuwd of zij een echte waterbaas is. Hallo. Waar vervoer jij je water in? Nou. Dat doe ik meestal van deze fles. Ik wil ook wel rekening houden met het milieu. Stel, er is hier zo'n lekkere vette pan. En jullie hebben, ik weet niet wat jullie allemaal maken, maar gewoon even iets lekkers gemaakt. Ja. Wat doe jij dan daarna met die pan? Ga je het meteen afwassen? Of doe je het eerst even laten staan? Uh, nou, ik uh, week hem eigenlijk in het water. En dan daarna was ik hem af, om het juist om de vet uh, wat los te krijgen. Zo okay. heb ik het eigenlijk geleerd. Oh, Carla! <laughs> <laughs> het beste kan je hem dus even met een keukenpapiertje af, uh, afnemen. Zo, oké, okay, ja, jeetje. Uh, we staan nu in de tuin. Ik zie toch wel echt een beetje veel tegels eigenlijk. Uh... Heel veel tegels. Die hebben we een paar jaar geleden helemaal opnieuw gedaan. Eerst hadden wij een hele grote nou, groot veldje ja. met gras, maar dat uh, hebben we vervangen. Ja, maar dat is niet echt waterproof, hè? Nee, uh, daar zijn we laatst ook wel achter gekomen, ja. Ja? <laughs> ja. Weet je ook waarom het niet waterproof is? Omdat uh, het gras het uh, niet meer kan absorberen, het water. Ja. Ja. Mocht jij nou ook de waterbasischeck willen doen, ga dan naar de mobiele website en vul hem zelf in. Waar ik eigenlijk gewoon even mee zou beginnen is gewoon even een tegeltje licht in de tuin. Ja. Groen, dat zou ik stiekem doen.